Goedemorgen iedereen. Zoals jullie kunnen zien schijnt de zon op mijn gezicht. En ben ik in een hele andere ruimte als normaal. Ik ben namelijk in het prachtige Tunesië. Ik ben gisteravond aangekomen met de groep. Tara is er ook bij me. Die zit in de andere kamers. Dus die gaan jullie zo meteen wel zien. Ik denk dat ik het scherm even iets lager moet zetten. Zelfs zoveel zon is er oh. Het is nog redelijk vroeg. Volgens mij is het kwart voor acht ochtends. Ik ben inmiddels wel helemaal aangekleed. gemake maar Ik heb mijn haar gedaan. En ik ga zo naar het ontbijt. Dus het leek me leuk om jullie eerst even deze intro te geven. Ik laat je ook meteen even mijn uitzicht zien. Want dat is er echt eentje die ik niet mag laten ontbreken. Want die is gewoon echt super mooi. Dus allereerst sta ik hier in de kamer. Ik heb nog eventjes geen schoenen aan. Dus ik zit nog een beetje te twijfelen over wat ik aandoe. En dan is dit de kamer. Sorry, een beetje nog voor de rommel. Heel erg ruim zoals je kan zien. Lekker zit je hier: bed. Uh, dit is een hele grote hal. Een ruime spiegel waar ik mezelf kan zien. Dus ik heb vandaag dit jurkje aangedaan. Het is het lippenjurkje van Lovis. Die heb je volgens mij al kunnen zien in een shoplog. En deze leek me wel geschikt, want hij is niet super kort. Ik bedoel, hij is al boven de knieën, maar niet super kort. En uh, bedekte armen. En hopelijk wel een beetje flowy genoeg, want het wordt vandaag wel echt super warm. Dus ik ben heel erg benieuwd of ik het ga redden. En ik ga denk aan doen met die vans die daar staan. En dat is mijn koffer. Dit is verder de badkamer. Hij is echt super fijn. Lekker ruim, zoals je kan zien. Een soort van walking closet. Wauw. Ik zou dit gewoon zelfs thuis willen hebben in een badkamer. Dat zou gewoon echt zo chill zijn. Een bad heb ik helaas geen thuis voor gehad. Wel een heerlijke douche waar ik onder heb gestaan. En uh, gaan we nu even naar het balkon. Tadaa. Wauw. Dit is het uitzicht. Zoals je kan zien is dit het zwembad. Volgens mij kan je hier ook zelfs chillen en zo. Ik weet niet zeker, maar... Zwembad. En daarachter de zee. Zo ontzettend mooi is dit. En moet je horen hoe rustig het is. Ik moet zeggen op dit moment dat ik het niet heel erg warm vind aanvoelen. Terwijl het vandaag volgens mij wel echt over de 30 graden gaat. Dus ik moet heel even kijken van... He. Maar dat zal vast wel helemaal goed komen. Dus ik denk dat ik gewoon dit aanhoud. Want anders ga ik echt te warm zijn. En ik ga nu even wat aan mijn voeten doen en dan gaan we lekker naar het ontbijt. Want ik heb heel erg honger, Hey, hello. We hebben hier het ontbijtje. Tara is natuurlijk weer gegaan voor ja. ei en wat hartige dingetjes. Heel veel vers fruit. Ziet er echt zo goed uit. Cappuccino, een sinaasappelsapje. Ik heb sinaasappel en aardbeien sap gemengd. Dus dat lijkt me wel heel erg lekker. Dit zijn pannenkoeken met Nutella. Uh, daaronder zit een heel mooi croissantje. Ik weet niet of ik het kan laten zien. Ja, croissantje met poedersuiker en amandelschaafsel. Vers fruit en nog een cappuccino. Dus ik zou zeggen, smakelijk. Oh ja, en dit is ons uitzicht trouwens. Ik uh, ben niet aan het klagen jongens. Zo, we zijn nu al een tijdje aan het rondlopen hier. En we hebben vanmorgen een paleis bezocht. Dat was echt super mooi en indrukwekkend. Op dit moment zijn we in Kartisch. En uh, we zijn in een archeologisch park. En het is echt super mooi hier. Dus dit is onze groep, dat is onze gids. Hij geeft ons uitleg. En ja, dus we zien nu gewoon heel veel mooie natuur. En daarachter, als je goed kijkt, zit de zee. Ik zie heel veel panboompjes. Ja, lekker like tropical! Nee, maar het is wel echt heel erg leuk om te zien en zo. Heel mooi, het is vooral heel verrassend dat we allemaal dingen zien die we niet hadden verwacht. Ja. Dus ik vind het echt helemaal leuk. Dit ziet er wel echt ja. heel bijzonder uit. Oh, en mocht je het je trouwens nog afvragen, we zijn op dit moment in Tunesië, omdat we er een verslag over gaan schrijven. Om travel hebben we ook iets op en dus weekend kunnen. Dus we zijn uitgenodigd vanuit de Tunesië toerisme. We zijn hier nog nooit eerder geweest ook, dus het is allemaal echt een, uh, een verrassing. In onze ja. artikelen gaan we gaan jullie eigenlijk gewoon laten zien waarom je naar Tunesië moet komen. Ja. En uh, ik kan je nu al vertellen dat we echt wel leuke redenen en hele mooie redenen hebben. Ja, mooie ben... plaatjes aan het schieten. Dus, uh... Ja, ik moet zeggen, ik had nog geen verwachtingen, maar ik ben heel erg positief verrast. We zijn net aangekomen in Hammamet. dus het is een andere locatie weer. En we staan op dit moment in een ander hotel. En oh my god, deze ziet is Het ziet er luit. echt om bij, is groot en mooi uit. We gaan het je nu laten zien. We staan hier op een hele mooie marmeren vloer en hier zien we een zitplekje. Mooi plafond. En hierachter zit de rest. Het is echt mega. Zoveel details ook gewoon vooral. Echt overal waar je kijkt, zie je wel gewoon wat. En we zijn binnengekomen op een rode loper. Dat was ook wel lekker fancy. Heel fancy. En ik wil heel even snel buiten kijken. Oké, okay, wij hebben het buiten ook nog niet gezien, dus dat gaan we even doen. Oeh. Dit is gewoon een soort van watervalletje. Een gigantische cactus. Oh, ja. Maar is het een zwembad of is het voor de sier? Volgens mij is de achter het zwembad. Hoe komen we daar? Ik weet niet of we daar helemaal heen mogen lopen nu. We zijn eigenlijk aan het wachten op ons welkomstdrankje. Maar goed, uh, is een ik zie ook het uitzicht op, het, op de zee ook gelijk. Wauw, maar het is ook zeg maar zo felblauw. Dat het zwembad en de zee, dit is de zee, het de is gewoon dezelfde kleur. En het mooie is dat wij dus straks nog even de tijd hebben om te relaxen. We mochten dan lekker het zwembad in. Dus dat vind ik wel echt super chill, want het is echt een super mooie locatie. Kilometer rijden of zo net? Hè? Ja, het was een uurtje. Dus ik uh, was eigenlijk ook wel gelijk knock-out. Heb je ook zin om te zwemmen straks? Ja, ik ben wel benieuwd. Lekker, eventjes bijkleuren ook. Oké, okay, ik ga de nieuwe hotelkamer in. Wow, is echt super groot. Hele mooie marmeren badkamer. Ze hebben zelfs blaadjes neergelegd, joh. Nou, een aparte, super grote wc. Dit is echt mega. Kom je kijken. Nou, we hebben wat vrije ruimte. Dus we hebben besloten om eventjes naar de gym te gaan van het hotel. En ze hebben hier echt alles. Dus dat is echt super chill is gaat even warm fietsen. Ik ga hard lopen en dan kijken we wel eventjes. Maar uh, we willen in ieder geval proberen nog steeds te blijven sporten tijdens een persreisje. Dus uh, ja. Nu nog kijken of we het lang volhouden. Ik zweep me helemaal kapot. We zijn al vijf minuten bezig met sporten. 35, niet 5. Oh sorry, we zijn al 35 minuten bezig met sporten. Maar ik weet niet hoeveel graden het hier is, maar ik merk het echt. Het is uh, warm, ja. Het is warm. Nee? 25 graden misschien wel? Ik denk het. Zoiets. Goed bezig. Ja. Zo, we zijn weer uit de sportschool en we hebben ons eventjes omgekleed in badkleding, zoals je kan zien. We hebben nog even een uh, avondzonnetje, lekker in mijn gezicht schijnt, zoals je kan zien. En ik ben eventjes hier op een beetje een boek aan het lezen. En Tara zit hier achter in het zwembad. Daar is ze uh, lekker baantje aan het zwemmen. Ze was net ook eventjes naar de zee gegaan. Hoi. <laughs> Ik ben zelf nu een boek aan het lezen. Dit heet Fuck the Quali Life Crisis van Femke Kamps. En uh, ik vind dit wel echt een heel fijn en um, ja, goed onderwerp. En het is ook echt super goed geschreven. Dus zeker even een aanrader. Nou, ik kijk net naar buiten en ik wil heel veel wat laten zien. Want die vogels hier ja. gaan helemaal crazy. Oh, waar ben jij? Waar zit jij? Ja, is crazy. ja bizar hè! Hij oh, heeft het gooi gepakt. Ik is echt in even... Oh. Ja, ik schrok ervan, want ze kwamen ineens helemaal naar mijn balkon toe. Waar ben jij? Ik ben hier. Hallo! Ik kan jou niet zien. Beetje. Ik ga heel even stil zitten en kijken of ze hierheen komen. Want ze lopen dus de hele tijd rond te vliegen rond het hotel. Als ik er nu heen loop gaan ze er misschien uit. Ja. Wow. Kijk nou, zoveel. Daar gaan ze weer. De werelds grootste portie mozzarella en somaat. Veel te veel. Wel heel erg lekker. Goedemorgen iedereen. Het is vandaag de volgende dag. En we zijn momenteel door het hotel aan het lopen, want we gaan een hele mooie suite opzoeken. Oeh, het bijt een beetje, dus ik hoop dat jullie me nog kunnen horen. Het is de allergrootste suite van de hele wereld en die zit in dit hotel. Dus toen we dat hoorden hadden we echt iets van, oké, okay, dat willen we even gaan bekijken. Want het is een enorme suite, hij schijnt twee zwembaden te hebben... En uh, ik ben heel erg benieuwd wat we te zien gaan krijgen. Dus we gaan jullie natuurlijk meenemen, want dit vind ik wel echt heel erg bijzonder om te zien. Taar is natuurlijk er ook weer bij. Yeah! <lacht> Lekker bloemenbroekje aan. En ik ben gegaan voor stippies. Oh, we hebben zelfs matching sandalen, zie je dat? Ja. Yeah. Cool. Nou, vandaag is het een stukje bewolkter, zoals je kan zien. Dus het voelt ook niet zo heel erg warm aan. Maar het is ook weer niet heel erg erg. En ik denk dat het vanmiddag al bezig gaat openbreken. We hoorden net dat Mariah, Mar Mar Mar Mar Carey en Michael Jackson hier hebben overnacht. E <lacht> dus we komen in een kamer waar Michael Jackson is geweest. Ik ben heel oh, Excitement. <lacht> dit is het buitenzwembad. Dus dit is helemaal dus privé voor jezelf. Met ook een super mooi grasveld en uitzicht op de zee. Dus dat is wel echt super mooi. En dan is er ook nog eentje binnen. Dit is een van de vijf slaapkamers. En dan heb je hier weer uitzicht op dat grasveld. Dat is wel echt super nice. En dit is de badkamer. Je moet kijken, allemaal marble en dan die schilderingen. Wel heel gaaf. Hallo. 1542 vierkante meter. En ook nog het binnenzwembad. Oeh, die is ook wel zo groot. Zo, we zijn even op stap gegaan. We zijn nu Hammamet in. En we staan op dit moment bij allemaal uh, vissersbootjes. En hierachter is de zee. Echt super lekker weer vandaag. Het is echt heel warm. En we zijn heel even fotos maken. We zijn nu aangekomen in het Spaanse fort. Het ziet er al heel erg indrukwekkend uit. Ik zal het zo even laten zien. En dat is dus gewoon een heel, ja, eigenlijk gewoon een heel groot stenen fort. We gaan nu eventjes naar boven lopen zodat we een mooi uitzichtje hebben. Het is echt uh, een flinke trap. Even die exercise. Hey. Zo, hier zijn we boven. Hier is de zee weer. Mooi uitzicht. In Tunesië heb je bomen met amandelen die eraan groeien. Je weet wel die nootjes. En dit is dus hoe die eruit ziet als hij net van de boom komt. Met een Oh ja, wat grappig. En we hadden echt geen idee dat het er zo uitzag. En we gaan nu eventjes de eraf halen en dan even kijken hoe dat ziet. ziet. Dus, uh, ik heb het nooit eerder gezien. dit. Je gaat erin bijten? Ja. Aard, doe film. Nee, doe maar, doe maar. Ja? Oh. Het yeah? is oké. Okay. Oh. Yeah. So oh. you take off the yellow oh. part. Oh. Also. Take also. and you eat the inside which is white. Oh. Yeah. yeah. Oh. Eat now and okay. tell me. Mmm, different. Mmm. Ah. Mmm. Now I taste. Good. Uh. Yeah. yeah. Good. Mmm. dus ik heb eerst doorgebeten, dan kom je bij een soort van bersje wat je door moet bijten. Dan heb je een soort van geel vliesje. Dat moet je eraf halen en dan hou je echt een witte noot over. Dus je moet er echt heel veel moeite voor doen. Maar kan je nagaan, als je dus een zakje amandelen koopt, hoeveel moeite ervoor is gedaan. Dat mm -hmm, dan snap je de nu je waarom het zo duur is. Ja, super leuk. We zijn heel eventjes gestopt, want dat is een ooievaart. Je ziet hier dus allemaal ooievaartjes. Bovenop de stroomlijn zitten in nestjes. En echt op bijna elke paal zit er wel eentje. En daar zit er ook eentje aan de overkant. En daar zit nog een nest. Nou, we zijn inmiddels weer wat verder. En we zijn weer aangekomen in het volgende hotel. En Larissa en ik zijn buren. Hey! <laughs> en uh, we hebben echt een super mooi uitzicht op de zee weer. En palmboompjes en het hele grote zwembad hier. Super chill. En daar is dan de ingang van het hotel. Dus uh, we gaan ons even opfrissen en dan gaan we heel eventjes de buurt verkennen. Waar, waar wees je naar? Oh hell! Er wordt hier een sexy fotoshoot gedaan. Dat is hoe mensen ook naar ons kijken als wij foto's van elkaar maken. Zo gaat dat? De zon is aan het ondergaan en we dachten: nou, we gaan er even lekker heen. Het zit er een hek? Je gaat er onderdoor? Ja, er lopen wel allemaal mieren. Dus als ik dat ga doen, dan zit ik sowieso onder de mieren denk ik. Dus misschien kan ik het wel als ik gewoon zeg maar niet de grond raak. Oh. Top. Mijn armen. Hi allemaal, het is maandag op dit moment en het is super lekker warm. Wow. En we zijn op dit moment uh, net aangekomen in Tunis, dat is een grote stad hier in Tunesië. En uh, ja, we gaan straks een medina bezoeken en dat is dus een marktje waar we kunnen shoppen. En daar heb ik best wel veel zin in. Ik heb al een beetje in mijn hoofd om een tagine te kopen misschien een beetje aan uh, of ik een leuke kan vinden en de rest en ik dachten ook misschien oh, aan een rieten oh. tasje, wat nog meer in ons hoofd. Oh ja, en misschien iets van een hamam of ofzo. Nou, ik was wel heel erg chill. Maar we moeten maar heel even kijken wat de prijzen zijn, wat het aanbod is sowieso en uh, hoe het allemaal gaat. Heb je er zin in? Ik hoop niet dat het te hard waait trouwens. Heb ja, je ook zin okay. om te shoppen? Ja, ik heb zo hoor dat we <laughs> te horen, dus wel op de spullen moesten letten, dus ik heb me heel sexy. Ja, ik, ga, ik heb deze sowieso op mijn buik. Maar ik ga mijn tas ook gewoon op mijn buik houden. Maar ik hoop echt dat we wat leuke dingetjes kunnen vinden. Dus uh, let's spend some money. Ja, we staan nu hier. Het ziet er allemaal heel mooi uit. De lucht is helemaal blauw. Ja, ik zou echt zeggen... Raad je over 32? Ja, zeker wel. Nou, ik zit op dit moment in de hotelkamer. En ik heb eigenlijk helemaal niet gevlogd op de Bedina, bedenk ik maar nu. Dat is echt super stom. Maar het was heel erg chaotisch. We hebben best wel veel gedaan. En uh, de tijd raakte een beetje op. Dus we hadden niet zoveel tijd om te shoppen. Waardoor ik ook de vlogcamera niet zo uit heb gehaald. Omdat ik meer bezig was met ah oh, niet zoveel tijd. Maar ik zal even laten zien wat ik heb gesholt. Want ik heb wel wat gekocht nog. Ik wilde heel graag een hamamdoek. Omdat ik het chill vind om mee naar het strand te nemen. Dus dat is deze geworden. Deze heeft goud erin. En blauw. En rood. En ik vond hem echt wel heel erg cool. Hij ziet er gewoon super chill uit. Dus dat is gewoon zo'n hele grote doek. Dan heb ik ook nog een tagine gehaald. Omdat ik het heel erg lekker vind om kip met schoenen en olijven te maken. En hij heeft hem echt heel mooi voor mijn dicht getaped. Dus ik wil hem eigenlijk niet openmaken. Maar misschien kan ik hem een klein beetje laten zien. Ik heb gekozen voor een blauwe met wit omdat dat ook de kleuren zijn van Tunesië. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. En ik ben zelf ook wel heel erg fan van blauw. Dus dat is wel echt heel erg chill. En het is een mooi compact maatje zoals je ziet. Dus ik denk dat die echt wel iets voor, uh, voor twee of drie personen is zo'n klein dingetje. Misschien voor twee. Dus dat is prima. Want ik weet dat mijn moeder heeft bijvoorbeeld een hele grote Maar die is wel echt groot. En dit is een uh, mooi maatje. Dus die wil ik echt heel graag hebben zoals ik net eigenlijk ook al zei. En ik ben heel blij dat ik hem heb. Dus ik ben wel heel erg blij met mijn me buit. Het is inmiddels alweer het einde van de dag. Dus ik ga heel eventjes kijken of Larissa zin heeft om misschien de deur uit te gaan. Want de zon gaat straks onder. Misschien kunnen we mooie foto's maken. En het is ook wel even leuk om even over het strand te wandelen. Want we zitten weer in het eerste hotel, zoals op de eerste dag. Misschien herken je dit uitzicht wel een beetje. Dus het is dat hele mooie zwembad. En dan daarachter zit de zee. En uh, we hebben nog wel eventjes voordat we gaan avondeten. Dus ik ga heel even kijken of Larissa zin heeft om wat te doen. Hey, hoe dit is? Oh, je hebt het toch even omgekleed? Nee, alleen ik een broekje aan. Looking good. Wil je naar buiten gaan zo? Ja, ik dacht misschien wil je zo'n Oh ja. Shop ja, Wil je het even laten zien? Ik heb ja. het heel toevallig net laten ja? zien. Ja, oh top. gaan we dat even zo doen. Great take a like. Ik ga even aan goed licht staan. Zo, en dit is mijn aankoop van vandaag. Een prachtige Ik uh, weet niet hoe je het, het noemt. Hij is echt heel mooi, maar dat zilver. Dus, ja, hij is um, echt huge. Hij is beige of white met zilveren details. Wat ik wel echt heel erg mooi vond. Zal ik nog twijfelen tussen goud en zilver? Zilver vond ik mooier. Ja, ja, inderdaad. Dus ik vind dat wel echt heel gaaf. En er staat echt van alles en nog wat op. Moet je kijken hoe lekker groot hij is. Hij is heerlijk groot. Wil je mij net trouwens iets beter laten zien nu hij hier staat? Ja. En uh, ik vind die van Larissa ook heel mooi. maar Ik kies uiteindelijk dan toch wel wat meer voor kleur. Kijk. Dus ik dacht ik neem toch een andere. Ah, Die is ook heel erg schattig. En deze heeft dus wel goud. Echt super mooi. Ja. En het voelde ook echt heel lekker aan deze kwaliteit. Niet, niet zo hard. Weet je wel? Een beetje zacht. Wel chill ja. Dus eh, gaan we lekker op leken. Ik vind het een heel leuk, uh, leuk souvenirtje. Ik had een jasje meegenomen. Maar het is eigenlijk nog super lekker warm buiten. We zitten uh, heel eventjes aan de voorkant van het hotel. Wow mijn hart super raar. Want hierachter is het zonnetje aan het ondergaan. Kan je hem nog zien? Oh, je ziet het niet op camera. En het is echt wel een heel leuk gezicht. We hebben net even wat foto's geschoten. Vooraan het hotel heb je dus twee van die uh, fakkels. En die worden op dit moment aangestoken door deze meneer hier. Nou oh, Volgens mij laat hij hem nu net vallen, of niet? Wat is hij aan het doen? Even kijken. Oh, hij staat al aan trouwens. Ja, en ik denk dat hij aan deze kant is het ook... het is te roken. Gaan. Misschien moeten we even naar de kant. Ik ben even naar de andere kant gaan zitten. En um, wat ik nog even wil laten zien, is hier deze poortjes. Zoals je ziet zit hier een uh, tascontrole. Dus bij elk hotel moet je nu echt je tas laten controleren. Of er geen gekke dingen in zitten, zeg maar. Dus dat geeft wel een heel veilig gevoel, vind ik. Ja, en dat heeft ook geholpen bij het uh, krijgen van goed, positief reisadvies naar Tunesië. Ja. Dus uh, eigenlijk moest iedereen zich uh, hieraan houden om, zeg maar, dat ervoor te zorgen dat ze een beter advies kregen. En ook aan het begin heb je vaak dat de auto's gecheckt worden onder de auto's en zo. Dus dat is wel heel erg goed en een veilig gevoel. Ja, dat geeft zeker een veilig gevoel. En ik moest zeggen, het is wel even wennen op het begin, want je hebt echt zoiets van: wow. Uh klinkt heftig of zo, maar tegelijkertijd ja. Het is wel de realiteit op dit ja, moment. moment. Ja. Maar goed, het is inmiddels half acht, dus we gaan lekker eten. En je hoort een gebed op de achtergrond. Maar dit is het restaurant. En dit is alvast een amuse. Goedemorgen allemaal, het is vandaag weer tijd om naar huis te gaan. Dus ik heb mijn koffertje al ingepakt. Het is op dit moment 6 uur ochtends. Zoals je kan zien misschien het zonnetje schijnt wel een beetje, maar nog niet heel erg duidelijk. En we gaan straks nog heel eventjes ontbijten, gelukkig. Daar heeft het hotel echt speciaal voor geregeld dus nog het eten klaar staan. En dan zit het er alweer op. En dit was onze eerste keer Tunesië. En ik moet zeggen dat ik echt enorm verrast was. Ik had totaal geen verwachtingen erbij. Maar ik vond het wel gewoon ontzettend mooi. We waren vooral heel erg dol op City, en Saïd... En dat was zeg maar dat dorpje. Met die witte huisjes, die blauwe accenten en die hele mooie deuren. Nou we zullen later nog wel een artikel schrijven over uh, Tunesië zelf. Zodat je wat meer informatie te weten kunt komen. Dat is misschien wel heel erg leuk als je hierin geïnteresseerd bent. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer een keertje een reisvlog te zien. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En abonneer je ook op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En zie ik jullie heel graag in de volgende video.